Vandaag zijn we bij de Dorkaswinkel in Winsum. Op 11 mei viert de winkel zijn vijfjarig jubileum. En daarom kom ik deze heerlijke bonbons brengen. Kom je mee? Goedemiddag. Hi. Ik heb voor jullie bonbons meegenomen. Aangezien jullie vijf jaar bestaan. Dus ik wil jullie hier eigenlijk mee feliciteren. En wie zou ik hem geven? Ja, ja, ja. Yes. Yes. Dank je wel. Dat lust er wel Het jubileum is in de week van 9 tot 15 mei. De eerste dag maandag is er een vrijwilligersdag. dus worden Alle vrijwilligers die worden hier ontvangen met koffie en gebak. En vervolgens gaan we een wandeling door het dorp maken met een dorpsgids. Want Winsum is ook nog het mooiste dorp. Er is een springkussen, allemaal ballonnen, koffie en gebak voor de klanten. Dus we proberen er echt wel even een feestje voor te maken. Voor onszelf, maar ook zeker voor de consumenten. In zijn we opengegaan in 2017? We waren hier voor die tijd al met glaswerk en de wijn boeken en zo. En officieel zijn we 11 mei opengegaan. Ik ben hier vrijwilliger omdat uh, ik het super mooi vind om iets voor andere mensen te betekenen. Uh, en ook uh, omdat nou, ik ben een tijdje ziek geweest en het was voor mij een hele mooie manier om weer uh, terug te komen. Uh, gewoon leuk iets voor andere mensen doen. En eigenlijk is het ook leuk om hier zelf te werken. Een soort bezigheidstherapie, gezellig met andere vrijwilligers. Ja, ik vind het heel mooi, ik mag hier heel graag werken. Doe het ook met plezier, anders deed ik het niet. Ik kom hier uh, eigenlijk vanaf het begin toch minstens één, twee keer per week. Ik kijk voornamelijk naar uh, muziek en, uh, en boeken. Iedere keer een nieuwe aanvoer en het staat goed gesorteerd. Ik vind het al heel mooi iets dat we al vijf jaar bestaan. En ik hoop ook dat we er gewoon vijf jaar weer bijkomen. Of tien, twintig, twintig, Ja, Dat we nog een hele mooie toekomst hebben. En iets kunnen betekenen voor andere mensen om ons heen. Zo te horen belooft het een leuk jubileumfeest te worden hier in Winsum. Kom jij ook snel langs?